Gaat u op reis naar tropische landen in Afrika, Azië, Zuid-Amerika of naar de Caribische eilanden, dan kunt u ziek worden door een steek van een mug. U kunt malaria krijgen van muggen die s'avonds of nachts steken. Knokkelkoorts, zika-koorts of chikungunya krijgt u van muggen die juist overdag steken. In veel van die tropische landen is het daarom belangrijk om u s'avonds, s nachts en overdag te beschermen tegen muggen. Hoe doet u dat? Draag kleding die uw huid bedekt. Een luchtig shirt met lange mouwen en een lange broek. Smeer onbedekte lichaamsdelen zoals uw gezicht, hals, handen, enkels en voeten in met date. Zorg dat u date niet in uw mond of ogen krijgt. Smeer daarom bij kinderen geen date op de handen. Zwangeren en kinderen onder de twee jaar mogen geen date dat sterker is dan 30%. Probeer liever geen andere muggenmiddeltjes als u niet zeker weet of ze goed werken. Voorkom dat er muggen in uw kamer komen met horen voor de ramen, of sluit de ramen en gebruik een airco. Gebruik een muskietenet. In de meeste slaapkamers in tropische landen hangt al een muskietenet boven het bed. Het is het beste als er in het net een middel tegen muggen zit, zoals permetrine of deltametrine. Koopt u zelf een net, controleer dan hoe lang het middel tegen muggen erin blijft zitten. Dit staat op de verpakking of op internet. Bij het ene net is het er al na een half jaar of vier keer wassen uit. Bij andere netten bijvoorbeeld na drie jaar of twintig keer wassen. Alleen tegen malaria zijn er medicijnen die kunnen voorkomen dat u ziek wordt. Gaat u naar een gebied waar de kans op malaria groot is, dan krijgt u meestal tabletten die u elke dag moet slikken. U begint één dag voor u in het gebied bent met de eerste tablet. Bent u uit het malaria gebied vertrokken, dan moet u meestal nog een week doorslikken. Gaat u naar een gebied waar de kans op malaria veel kleiner is? Dan neemt u alleen een noodbehandeling mee. U neemt die medicijnen alleen als u ziek wordt met koorts, spierpijn en hoofdpijn. Of als uw bloed wordt onderzocht en er malaria in zit. Malariamedicijnen helpen niet altijd. Het blijft dus belangrijk om u te beschermen tegen muggen. Komt u thuis van uw tropische reis en krijgt u koorts? Bel dan meteen met uw huisarts.